Blijf voorzichtig, want we hebben niets aan ongelukken uh, en een ongeluk, je weet het, zit in een heel klein hoekje. Juist, en dat doen we maar niet. Goed zo, nou, we gaan eens even kijken. We krijgen zo meteen uh, natuurlijk van de mensen, van de organisatie te horen of we gestart mogen gaan, dames en heren. En toch leuk in het publiek. Dames en heren, bent u er ook een beetje klaar voor met z'n allen? Ja, helemaal goed. En laat u horen he, dadelijk voor deze, voor deze kids van de Kids Ride van n we doen nog één minuut, dames en heren, en ik wil vragen, uh, Mr. Panda, uh, wilt u misschien zo vriendelijk zijn om het op met mij te lossen? Kan dat? Ik denk, oh jee, daar is een dood voor denkt ie. Met liever niks op het soort goed. Ehm, uh, ja, <laughs> je hebt natuurlijk met de panda-beren. Uh, Gozen, even kijken, ben je een of ben je... Nou ja, laat maar gaan. Oh, je trek hem eerst op. dat is nog zo'n oude van, uh, van uh, John Wayne. Moet je ook nog... Zo, over. Doe even, doe je handen in de lucht, doe zo maar even, even, even, even, even, uh, even Ik pak even mijn andere hand weg je andere hand. zo Ja, en je hand omhoog, hand omhoog. Goed, we gaan zo met z'n allen aftellen dames en heren, jongens en meisjes. Ook de papa's en de mamas en de opas en de oma's mogen meedoen. Ja, we gaan hem omhoog, doen ze mogelijk voor je oren. Uh, dan gaan we met z'n allen zo maar even van tien naar 0. dat gaan we hè, met z'n allen. Hè? Ja, dat gaan we, dames en heren, gaan we wel goed komen Oké, we zijn een iteratie. ik zeg, zie!